Hoi allemaal, ik sta hier bij de Warmozierskade nummer 25 in Gouda. De Warmozierskade, zoals je weet, is deze straat ideaal gelegen, dicht bij het treinstation en vlakbij het centrum. Wij krijgen toch binnenkort hier een woning in de verkoop, namelijk deze, nummer 25. Aan de buitenzijde van veel gemakken voorzien, zoals kunst of kozijnen. Uh, en aan de achterzijde een lokvorst van Trespa. En aan de binnenzijde is de woning zo in te richten zoals u dat wilt. Bent u geïnteresseerd? Neem alsjeblieft contact met ons op. Bedankt.